Dus, een mogelijke winst kan ook vele malen groter zijn op het moment dat je bezig bent met tradingen. Historisch gezien is het jaarlijkse rendement ongeveer 7%. Een app die hij speciaal heeft ontwikkeld om traden toegankelijker te maken. Maak kans op het boek Fire van Charlotte van Brabander bij Raad het Aandeel. Swingtrader Jordi van de Pas legt je uit wat het verschil is tussen daytraden, swingtraden en beleggen. Olivier en Bart van Beleggers Academy lichten het historisch rendement van 7% toe. Jan-Joris Roesing introduceert een app waarmee je automatisch kan traden. nieuws. De beursnieuwsupdate update van week 18. Chelsea is snel verkocht tegen de hoofdprijs. Bij 26 beursgenoteerde ondernemingen zitten te weinig vrouwen in de raad van commissaris. Het orakel van Omaha, Warren Buffet, ligt onder vuur. Elon Musk reageert gekscherend over de bitcoin-uitspraken van Warren Buffet. Sir Jim Radcliffe wil Chelsea kopen voor ruim 5 miljard euro. Volgens Bloomberg is ook top bully de Amerikaanse dealmaker in de race. Nog nooit is zoveel geld voor een sportclub op tafel gelegd. Bij 12 van de bedrijven is momenteel zelfs geen enkele vrouwelijke commissaris in functie. Sinds begin dit jaar geldt het topvrouwenquotum dat voor een betere balans tussen mannen en vrouwen aan de top van het Nederlands bedrijfsleven moet zorgen. Een derde van de aandeelhouders van Berkshire Hathaway eisen dat Warren Buffet zijn een stap terug doet. Hij zou namelijk een beter milieu- en sociaal beleid moeten voeren. Volgens Barron's is het aandeel sinds oprichting van het bedrijf met 20,1% gestegen. Warren wil nog steeds niks weten van Bitcoin. Elon Musk bespotte Warren. Buffet is zo zuur als het om Bitcoin gaat dat als hij de kans. Had om alle bitcoins in de wereld voor 25 dollar zou kunnen kopen, hij het zou doen. Tech versus fund. Nou, beleggen versus trading. Trading is eigenlijk een actieve vorm van beleggen. Vaak worden ze tegenover elkaar gezet. Oké, okay, ben je een belegger of ben je een trader? Eigenlijk is trading valt onder beleggen. Want als je kijkt naar de definitie, beleggen, dat betekent eigenlijk niks anders dan dat je koopt iets met de verwachting of de hoop dat het in de toekomst ongeacht tijdshorizon stijgt in waarde. Dus of dat nu één dag is, of dat het nu over twaalf jaar is, of 15 of 20 jaar, dat is eigenlijk al een belegging. Nou, je hebt korte termijn beleggen en je je lange termijn beleggen. En eigenlijk het korte termijn beleggen, dat is eigenlijk trading. Nou, het grootste verschil dus, wat je nu bezig bent met passief beleggen, of kort termijn beleggen, dus op trading, is de tijdshorizon. Nou, en ik heb een tijdje terug, heb ik een overzichtje gemaakt. Um, ik zal het niet tot in depth uh, uit gaan leggen, want daar heb ik uh, de tijd niet voor in deze korte masterclass. Maar globaal genomen. Je hebt bovenin kun je het, uh, het blokje beleggen zien en daaronder valt dus actief beleggen en passief beleggen. Nou, denk bij het passief beleggen echt aan het investeren, dus je bouwt een portfolio met aandelen of currencies als je bezig bent met crypto um, voor echt lange termijn, dus wellicht voor je pensioen, etcetera. Nou, actief beleggen, dat ben je heel actief bezig met kopen en verkopen uh, en dat, dat valt echt, dat, dan ben je eigenlijk echt aan het traden. Nou, als je daaronder dus kijkt, dan zie je ook tijdshoren, is daarbij belangrijk. En dit is om en erbij dus je zult er kunnen over discussiëren. Van ja, oké, okay, zes maanden hebben we eigenlijk al een passieve belegger of niet. Goed, daarom heb ik ook een grijs gebied ingezet. Daar valt er zeker over te discussiëren. Maar toch om een klein beetje houvast te hebben. Um, als je bezig bent met actief beleggen, dan wil ik eigenlijk zeggen dat je koopt en verkoopt met een tijdshorizon van 1 tot 6 maanden of soms tot enkele dag. Nou, dan kom je meteen ook bij het verschil tussen daytrading en swingtrading. Day ben je, je bent een daytrader op het moment dat je iets aankoopt vandaag en vandaag ook weer van plan bent om het te verkopen. Dus je koopt een paar aandelen van Apple en je verkoopt na enkele minuten of na een uur of nou een kwartiertje. En dan ben je eigenlijk uh, aan het daytraden Want je koopt de verkoop binnen dezelfde dag. Nou, verleng je je horizon ietsje. naar uh, je koopt iets en je bent van plan na een paar dagen of een paar weken te verkopen. Dan ben je bezig met swing -traden. Dus het lijkt heel erg op daytraining Maar door het tijdshorizon. Dat je dat iets verlengt. Uh, ben je eigenlijk bezig met swing -trading. Nou, hou je iets langer aan of. Koop je een paar aandelen met de verwachting, ik wil er een paar jaar in gaan zitten of ik wil een paar jaar door deze aandelen behouden. En dan ben je eigenlijk bezig met investeren. Nou, waarom is het belangrijk dat je weet waar je mee bezig bent? Omdat de werkwijze heel erg verschillend is. Dus hoe korter je tijdframe, hoe meer je bezig bent met technische analyse. Dus denk aan de grafieken. Als dus je grafieken gaat lezen, je kijkt naar setups, je gaat dus analyse maken op de grafieken. En op basis daarvan ga je een beslissing maken: van oké, okay, yes, ik koop nu deze aandelen of ik verkoop nu juist deze aandelen. Nou, hoe langer die tijdhorizon, hoe belangrijker fundamentele analyse wordt. En denk daarbij aan een balance sheet te bestuderen of een income statement. Ja, dat is heel erg belangrijk, want uh, soms is, wat ik wel eens zie is dat mensen uh, doen een hele technische analyse op een aandeel en die willen ze voor twee jaar vasthouden. Nou, dan zou ik zeggen, ga gewoon naar de fundamentele kant. Want hoe langer die tijdhorizon, hoe meer fundamenteel onderzoek belangrijk is, hoe korter je tijdframe, hoe minder belangrijk het fundamentele onderzoek eigenlijk is en hoe belangrijker dus De technische Analyse wordt. Nou, wat is nu swing trading? Ik heb het eigenlijk al een beetje verteld. Nou, dat is niks anders dan je kopen en verkopen van securities. Ik denk aan aandelen, maar het kunnen ook zijn cryptocurrencies of valutaparen, dus forex, met een relatief korte tijdshorizon. Dus je bent verpland om binnen enkele dagen tot weken weer te verkopen. En dan ben je eigenlijk aan het swing trading. Het is een hele actieve vorm van beleggen. Nou, waarbij je vooral door middel van technische analyse beslissingen maakt en risicomanagement doorslaggevende factor is om winstgevend te worden. Nou, risicomanagement is superbelangrijk als je bezig bent met traden, want je zult zien, je bent va je hebt vaak ongelijk, dus het gaat ook vaak mis, maar het geeft niet zolang je risicomanagement maar in orde is. Dus het is een redelijk risicovolle manier om te beleggen. Andere kant, de mogelijke return, dus de mogelijke winst. Het kan ook vele malen groter zijn op het moment dat je bezig bent met trading in plaats van langetermijn investeren. In praktijk. Aandelenmarkten en financiële markten over het algemeen zijn uh, redelijk volatiel. En dat betekent dat ze veel omhoog en omlaag gaan. Maar als je maar een lang genoeg periode pakt, dan convergeren ze naar een bepaald rendement. En Voor aandelen, uh, iets specifieker voor aandelen wereldwijd in ontwikkelde landen, is dat rendement ongeveer 7 tot 8 procent? Ja. Dus als we over die 7 procent praten, dan zeggen we eigenlijk: oké, okay, historisch gezien is het jaarlijkse rendement ongeveer 7 procent. Precies. En, en dat dan convergeren, dan bedoel je eigenlijk dat gemiddelde pakken. Precies. Dat dus soms mag je is zeggen. het gemiddeld 20, soms is het 1 jaar 20, soms is het een keertje min 10, maar als je dat over die 60 jaar pakt, is het gemiddeld 7 procent. Dat is waar je op kan rekenen. Klopt. Dus uh, op de korte termijn heb je altijd dat het omhoog en omlaag gaat. Dus het ene jaar is het plus 20% en het andere jaar misschien 15%. Uh, maar gemiddeld kom je uit op die plus 7%. Ja, precies. En hoe lang is dat al zo dan? Voor een aantal indexen is dat de afgelopen 130 jaar al gebleken. Bijvoorbeeld een Amerikaanse index, die heet de S&P 500. Staat voor Standard Poor's. Dat is een bedrijf dat al heel lang meet hoe de uh, aandelenmarkt eigenlijk aan toe gaat. En ze meten nog veel andere dingen en die 500 staat voor 500 bekende Amerikaanse aandelen. Kun je denken aan bedrijven zoals Apple, Alphabet, waar Google in zit, Amazon. Die zitten allemaal in de S&P 500. Ja, nou dan denken denk ik nog wel veel mensen die het luisteren. Ja, 60 jaar. Uh, ik ben misschien al 40. Die 60, dat, uh, dat ga ik misschien niet eens meer redden. Um, lange termijn is dus wel belangrijk. Maar ja, je kan ook met een kortere termijn kan je natuurlijk ook wel beleggen, toch? Klopt. Ja, korte termijn kun je ook beleggen. Maar um, waar mensen vaak over praten als ze praten over beleggen, is ze stellen een doel van tenminste 10 jaar. Want dan heb je een zekerheid dat je genoeg jaren hebt om naar dat gemiddelde marktrendement te gaan. Er zullen namelijk op de korte termijn een aantal beleggers zijn die een hele tijd in het rood staan. Dat is vanwege die uh, fluctuaties van de aandelenmarkt. Maar op de lange termijn zul je zien dat heel veel mensen er goed uitkomen. Hmm. Uh, sterker nog is er onderzoek geweest van Schreuders, een grote vermogensbeheerder. En zij hebben gevonden dat na 20 jaar beleggen, dus als je je geld 20 jaar laat staan, dat de kans 0,01 is. Dat is 1 op 10.000, dat je minder hebt dan waar je mee begonnen bent. Tech versus fund. Tijdens de Kuskin Masterclass introduceerde Jan-Joris Roesing de Trade Coach app. Een app die hij speciaal heeft ontwikkeld om traden toegankelijker te maken. De app maakt het mogelijk om te swing traden. Jordi van der Pas heeft je net al uitgelegd wat swing traden inhoudt. Je kan in de app je eigen strategieën of andere strategieën testen door de gewenste indicatoren in te stellen. Dan zien we dat, een aantal, dat je een aantal technische indicatoren kunt instellen. Er zit wel een leerelement in waarmee je uitgebreid natuurlijk kunt testen. Uh, je kunt natuurlijk ook de standaard instellingen van tradecoach gebruiken of je kan de strategie kopiëren van een ervaren swingtrader zoals Jordi van der Pas. Hiermee kan je dan checken hoeveel winst je zou kunnen maken maar ook hoeveel verlies je op dagen zal nemen. Door deze inzichten kan je op basis van jouw risicoaversie je strategie aanpassen. Daarnaast kan je jouw strategie verbeteren door de hulp van kunstmatige intelligentie. De strategie die we net hebben ingesteld die kunnen we testen. Uh, nou, in dit geval hebben we de testresultaten al klaar. Dus we kunnen kijken uh, naar de uh, winstcurve, zeg maar, over uh, de drie jaar dat we deze hebben test. We hebben deze gebacktest van 2019, januari 2019 tot en met december 2021 en dan zie je langs de horizontale as de weeknummers staan en langs de verticale als de winsten en dan zijn de blauwe paaltjes de winsten op weekbasis. En dan is de rode lijn is de opgetelde winst, zoals die uh, wekelijks uh, door die blauwe paaltjes wordt gerepresenteerd, zeg maar. de cumulatieve winst. Uh, nou, je ziet dat hier uh, op een uh, stokpositie van gemiddeld 222 euro, 632 euro winst is gemaakt. Nou, je hebt dus maar 222 euro gemiddeld van die 1000 euro gebruikt. Dus er is ook nog ruimte voor bijvoorbeeld een short-strategie. Of een andere longstrategie naast. Dus uh, dat is heel uh, fijn om te weten. Verder kan je nog je strategie vergelijken met een benchmark. Uh, die kan nog uitgebreide summary resultaten krijgen. Een volledige rapport. En je kan alle trades tot in detail analyseren. Van trade tot trade en van week tot week. En die kan je ook downloaden. En dan kan je ook nog je eigen analyses erop uitvoeren als je dat zou willen. Alles sound? Dan kan je gaan auto-traden. De app maakt het mogelijk om met verschillende brokers te connecten, waardoor de orders op basis van jouw strategie automatisch worden doorgevoerd. En dan kunnen we een tradelist uh, klaarzetten voor de volgende hand handelsdag. Je kan daardoor uh, je kan, uh, contact maken met je broker. Nou, ik ben in dit geval verbonden met een broker, en die tradelist die kunnen we dus uh, uh, maken. Uh, bijvoorbeeld, uh, nou ja, ik heb hier als, even als voorbeeld 1 juni 2020 als volgende handelsdag ingesteld. Maar je kunt natuurlijk ook morgen gewoon als volgende handelsdag of maand, de komende maandag als volgende handelsdag instellen. En dan zie je dat we ABN willen kopen binnen een bepaalde entry range. Er worden limit orders voorgesteld. En er worden voor 138 stocks gekocht die afgerond 1000 euro kosten. En er wordt een stoplimit gezet van uh, min 5%. Nou ja, dit is de tradelist en dan kunnen we die ook werkelijk uh, tot uitvoer brengen. Dan doen we run tradelist en dan vinken we deze aan. En dan worden de orders geplaatst bij je eigen broker. Raad het aandeel. Iedere maand maak jij weer kans op leuke prijzen bij Raad het aandeel. Dit doe je door het aandeel goed te raden en in te vullen op wwwkuskecom Slash Petran uit Mark Nesse heeft het aandeel van vorige maand goed geraden en heeft daarmee een overnachting in het Arcade Hotel in Amsterdam gewonnen. Het ging om het aandeel Azerion. Maak kans op het boek Fire van Charlotte van Brabander, bekend van Slim Sparen. Het is een waarde-slash-dividendaandeel met hoge potentie in 2022 en van oorsprong een nederlands brits bedrijf dat wereldwijd actief is met consumentenproducten. De omzet en winst zijn stabiel doordat het bedrijf producten verkoopt die de consument altijd blijft kopen. Het heeft een dividendpercentage van bijna 4% en ziet er voor de rest ook financieel en qua producten gezond en schoon uit. Ga naar www.kuske.com raad het aandeel, vul het aandeel in en maak kans. Kuske bedankt haar vrienden van Ek en Beurspro die de talkshow mede mogelijk hebben gemaakt.